Hallo allemaal. Hartelijk welkom bij weer een video. Uh, dit keer over CNC-frezen en routen. Ik heb een, uh, een 3018 die je bij AliExpress kunt kopen. Die heb ik al een jaar of drie. Drieënhalf. Um, ik heb hem ruim een jaar niet gebruikt. De reden daarvoor eigenlijk is dat ik, um, ik ben niet overtuigd van het apparaat. apparaat uh, Af en toe gooit hij de uh, kogellagers eruit. Af en toe uh, gooit hij zijn T-nuts eruit. Dat zijn uh, bouten die erin zitten in de vorm van een T. Dat is vandaar dat de T-nuts heten. Um, en dat maakt de kwaliteit er niet beter op. Alleen was er nu toch een heel dringend verzoek van iemand. En um, ja, Die iemand die wilde dat ik een snijplank ging voorzien van vijf gaten. Niet helemaal er doorheen, maar um, een pocket. Um, zodat iemand daar potjes in kon zetten. Hij had zelf al met een graveermachine dat een beetje voorbewerkt. Uh, een lasergraveermachine moet ik daarbij zeggen. Niet een graveermachine, een lasergraveermachine. Alleen um, het nadeel van zo'n lasergraveermachine in dit geval is dat je natuurlijk wel met je laser een bepaalde diepte kunt bereiken. Dat is nog wel redelijk te doen ook nog. Um, echter, om die hele pocket eruit te laseren, dat gaat een. Um, een langdurig worden, net alsof het overigens op mijn frees is. Alleen ook nog een branderig karwei, want het gaat natuurlijk branden natuurlijk. En, um, maar hier zit ook voor mij de moeite in dit geval. Want um, die freesmachine, um, ja, je kunt hem uitrichten natuurlijk. Um, het is niet het makkelijkste in de wereld, want je doet het eigenlijk aan de hand van het puntje van de freesbit die erin zit. En omdat de rondjes al gegraveerd waren, gelezen gegraveerd waren is dat uitrichten is een verschrikkelijk lastige aangelegenheid. Ik heb inmiddels drie van de vijf uh, pockets gemaakt, waarvan er twee bijgewerkt zullen moeten worden met een, uh, ik denk met een dremeltje, met een, uh, met een beetje een schuur uh, rondje erop. Uh, zodat je het een beetje, want anders blijf je namelijk die, die lasergroef zien. En dat weet je natuurlijk niet. Um, ik ben, sta op het punt om met mijn vier te beginnen. En voor ik dat doe, wil ik dat eerst even tegen jullie uh, gelijk eventjes via de video uh, kenbaar maken van mocht je ooit zo'n freesmachine willen kopen en je wilt een goedkoop machientje hebben vanuit AliExpress. Ik dacht dat die 165 tot 170 euro kost. Wees er dan op voorbereid dat dus je een apparaat hebt waar je echt heel veel aan zult moeten rommelen en rotzooien. Klein voorbeeld daarvan uh, heeft ruim een jaar niet gewerkt. En uh, nou de assen waar de, uh, met name de X-as, dus zeg maar waar die heen en weer overheen gaat, is zodanig vervuild dat ik die heb moeten schoonmaken en opnieuw met, uh, met uh, Um, heet het, uh, grease met uh, olie, en, een, een, een glijmiddel heb moeten bewerken. Omdat anders die kogellagers eruit komen schieten. En um, dat levert dan een probleem op natuurlijk. Dat mogen duidelijk zijn. Desalniettemin, ga ik beginnen aan mijn vierde pocket. Um, ik wil nog één ding kwijt vooraf. Uh, gisteren bereikte mijn YouTube kanaal uh, zijn honderdste abonnee. Um, Wauw nooit gedacht en vooral niet omdat ik ben super eigenwijs in die zin dat zeg maar ik um, maak video's alleen in het Nederlands ik weiger ze om in het Engels te maken en ik weiger ook om reclame te maken voor het kanaal dat vind ik namelijk absoluut uh, ik, ik word doodziek van al die video's ik kijk heel veel video's op youtube maar van al die video's die beginnen met de uh, a de sponsor en dan heb je eerst vijf minuten gelol over een sponsor en vervolgens krijg je um, het verhaal van like en subscribe, want dan heb je dit voordeel en dan heb je dat voordeel. Luister lieve mensen, ik bepaal zelf mijn voordeel wel en ik neem aan u ook. En met andere woorden, ik ga geen reclame maken of mensen moeten subscriben bij mij of moeten liken, ja of nee. Wat voor mij belangrijk is, is dat ik eh, klaarblijkelijk mensen bereik die iets willen leren over 3D printen, CNC frezen, CNC routen of over laser engraven. Wat ik jammer vind ik dat nu even niet doen kan. Want ik ben eigenlijk weer. Ik, ik vol ideeën. Maar ik moet dat vreeswerk eerst afmaken. En dat ga ik dan ook doen. En als ik dat dan wegbreng, dan mag ik daar even lekker spelen met een fiber uh, graveer. Laser graveermachine. Dat is natuurlijk helemaal leuk natuurlijk, hè? voor een hobbyist. Fantastisch. Um, vandaar dank aan laserarts dat dat, uh, dat dat mogelijk is. Um, ik ga de camera draaien, ik ga hem een beetje op de frees zetten. Ik ga geen, niet dat hele proces hoor. want zo'n rondje duurt 2,5 uur ongeveer. Ik ga u een stukje daarvan laten zien. Um, ja, Wat zal ik er nog bij zeggen? Uh, het ontwerp uh, daarvan is gemaakt in uh, Carbide Create. Uh, Carbide Create is een gratis programma waarmee je um, ja, in elk geval redelijk elementaire opdrachten kunt maken voor een freesmachine. Um, vervolgens um, is mijn freesmachine aangesloten op de computer en ik gebruik daar het programma UGS, Universal G-Code Sender, um, om de freesmachine aan te sturen. En dat is nogal heel wat hier, want met name de USB-poort van die freesmachine is allemaal super brak. Het uh, is echt niet geweldig. Maar zolang ik maar uh, zoveel mogelijk van die apparatuur afblijf, doet hij wat hij moet doen. Ik heb de freesmachine uitgericht, ik ga hem starten en ik ga de camera draaien. Veel plezier, tot de volgende keer. Dank je voor het kijken. Dag. Zo, daar zien we dat langzame proces. Ik laat dat even lopen zodat je een beetje kan kijken naar hoe zoiets nou gaat. Je ziet aan de linkerkant inmiddels de drie pocket holes van de eerste drie. Dit is de vierde. Um, ik wil bij deze gelegenheid toch nog even gebruik maken om te zeggen, want ik zei net abonneren, maar het zijn natuurlijk volgers op YouTube. Het zijn geen abonnementen, want voor abonnementen moet je in ook betalen, voor volgers niet. En ik wil die volgers natuurlijk ontzettend hartelijk bedanken voor het feit dat ze me volgen. Niet dat ik zo interessant ben. Ik ben ook maar een beginner en een nitwit in al deze dingen. Uh, maar ik vind het toch ontzettend leuk dat ze er zijn en dat ze de moeite nemen om mijn video's te bekijken. En om mij te volgen. Um, ik zal dat ook zeker in de toekomst blijven doen. En hopelijk komt er nog een heleboel interessante content voorbij. Nou, ik ga jullie nu even laten genieten van... Een minuutje of 5 um, hoe die aan het frezen is. Hij gaat elke keer uh, hij in de ronde en hij gaat 0,3 mm dieper. Dat heeft alles te maken met het feit dat dit hardhout is, waarbij je en met een lage snelheid en met een relatief lage spindelsnelheid moet werken en ook niet hele grote stappen naar beneden moet maken. Dus geen centimeter gelijk naar beneden, want dan gaat het absoluut niet lukken. Um, misschien dat 0,3 wat conservatief is, het zou misschien nog iets meer kunnen, maar ik waag het maar niet te gokken, zeker niet omdat we nu al zo ver in het project zijn. Laat ik proberen tussendoor nog eens een, uh, wat opmerkingen te maken. Je ziet hier dat blauwe papier. Dat is uh, schilderstape. Um, ik heb gemerkt dat met deze machine, als je die klemmen gebruikt die hier achterop zitten, ik heb er twee gemonteerd omdat het voor de eerste keer is dat ik de andere methode gebruikt heb. Er is dus een andere methode en die methode heb ik hier ook gebruikt. Het is dat blauwe tape. Je brengt een laag blauwe tape aan op het, uh, op het bed, dus op het aluminium. En daarna een laag blauwe tape op de achterzijde van het object wat je gaat frezen. Dan heb je tegenwoordig van die lijm, die bestaat uit twee componenten. Uh, de tape op het bed die doe je voorzien van de lijm. En dan heb je een spuitbus met een activator, dus met een lijmactiveerder. Die spuit je op de achterzijde van de, uh, de schilderstape. Um, spuit je de achter de zijde van het object spuit je in met die spuitbus en vervolgens breng je het aan op de schildersteek die op het aluminium bed geplakt is en het laat never nooit los. Ik weet bijna zeker dat als ik nu de klem eraf zou draaien dat er niks aan de hand zou zijn. Hij zou gewoon blijven zitten um, en die methode werkt als een speer dat heeft we deze machine vooral het grote voordeel tot heel vaak als je een wat groter object wilt frezen ...dat dan je spindel, dus je draaiende element, tegen die klemmen aan gaat komen. In dit geval niet, omdat die niet zo verschrikkelijk diep gaat. Um, om te voorkomen dat hij dat doet, is natuurlijk het mooiste als je die klemmen weg kunt laten. Nou, en dat kan dus, op deze manier kan je dat dus doen. Dus vandaar die blauwe schildersteek. Nou, ik denk dat je snapt wat, uh, wat hier precies gaande is en wat de bedoeling is. Hij heeft inmiddels weer een rondje van 0,3 mm diepte afgemaakt. Hij gaat het volgende rondje beginnen... Um, je hoort als het ware het geluid al, he? je hoort het geluid en dat wil eigenlijk zeggen dat zeg maar, de bearings vies zijn en noem het allemaal maar op. Het is werkelijk een machine die veel onderhoud nodig heeft en dan echt niet veel beter daarvan wordt. Um, waar je ook even op moet letten is dat je um, natuurlijk aardig wat stof genereert. Ik ga er dus meteen buiten beeld de stofzuiger er even op zetten zodat ik de, uh, de zaakselschiffeltjes eraf kan halen dat ze eigenlijk een beetje netjes kan houden. Nou, ik vond het leuk dat jullie deze video gevolgd hebben. Dankjewel. Tot de volgende keer. Dankjewel voor al die volgers. En um, nou wie weet halen we ooit de 200 nog eens een keer. You never know. Dag ja, allemaal.